Op het moment dat een proceshandeling niet binnen de daarvoor gestelde termijn wordt verricht en ook geen uitstel wordt verkregen, vervalt in beginsel het recht om die proceshandeling alsnog te verrichten. En op de rol wordt dan een zogeheten acte niet dienen verleend. De eisen van een goede procesorde kunnen echter meebrengen dat het onaanvaardbaar is om acten niet dienen te verlenen. En dat is bijvoorbeeld zo als het op grond van een afweging van de aard van de gemaakte fout en van alle betrokken belangen, feiten en omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn om geen gelegenheid te geven tot herstel van de fout. In deze zaak is op de rol bij het Hof geen memorie van grieven ingediend en is ook niet om uitstel verzocht. En de rolraadsheer heeft daarop acten niet dienen verleend. Appellant heeft het Hof vervolgens verzocht om terug te komen van de acten niet dienen. Het Hof heeft dit verzoek alleen afgewezen. Volgens het Hof zijn de door de appellant aangevoerde feiten en omstandigheden namelijk niet zodanig uitzonderlijk dat moet worden teruggekomen van de acten niet dienen. Het Hof sluit met deze overweging aan bij een arrest van de Hoge Raad uit 2015. In dat arrest heeft de Hoge Raad beslist dat de rechter die wil terugkomen van een verleende acten niet dienen moet aangeven op grond van welke bijzondere omstandigheden het onaanvaardbaar is om vast te houden aan de eerdere beslissing. De Hoge Raad komt nu echter terug van deze maatstaf. De Hoge Raad beslist namelijk dat voor het terugkomen van een beslissing tot het verlenen van een act en niet dienen, dezelfde maatstaf geldt als voor het terugkomen van andere eindbeslissingen. En er zijn dus geen bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden vereist als het gaat om het terugkomen van een beslissing tot het verlenen van een act en niet dienen. En dit betekent dat als na de beslissing tot het verlenen van een acte niet dienen blijkt van feiten en omstandigheden die, als de rechter die eerder had gekend, tot het oordeel hadden geleid, dat het onaanvaardbaar is om acte niet dienen te verlenen, de rechter moet terugkomen van de beslissing tot het verlenen van de acte niet dienen. In deze zaak moet naverwijzing op basis van de door de Raad in dit arrest gegeven maatstaf nu opnieuw worden beslist op het verzoek om terug te komen van de acte niet dienen.